Ja, jaguars, legendarische killers en naar tijgers en leeuwen de grootste katachtige ter wereld. En jaguars zijn vooral s'nachts actief en ze zijn ook nog eens heel stilletjes. Het zijn extreem schuwe dieren. Overdag rusten ze vaak in een boom of tussen de struiken, waar je ze met hun optimale camouflage bijna niet kan vinden. En dan denk je misschien, optimale camouflage? Ze zijn toch geel met zwarte stippen? Zeker, maar kijk eens naar deze foto. Als het zonlicht door de bladeren speelt, maakt het vlekjes op de bosbodem. En zo kan je hem ineens veel moeilijker spotten. Daar ligt die rakker lekker te chillen. De zwarte vlekjes op zijn vacht maken hem vrijwel onzichtbaar. En je kan je dus wel voorstellen dat jaguars met deze uitstekende camouflage fenomenale jagers zijn. Vanuit een hinderlaag, vaak vanuit een boom, bespringt de jaguar een nietsvermoedende prooi. Bijvoorbeeld een capibara, een brulaap of een tapir. En speciaal voor jullie heb ik een Jaguar meegenomen. Check dit. Jaguars zijn machtig mooie dieren. Check die kop. De schedel van een Jaguar is breder dan de schedel van een leeuw of van een tijger. En jaguars hebben ook kortere kaken. Dat creëert een hele krachtige hefboomwerking waardoor ze extreem hard haar kunnen bijten. Sterker nog, als je het bekijkt in verhouding tot hun lichaamsgrootte... hebben jaguars van alle grote katachtigen de sterkste kaken. de dus sterker dan die van leeuwen en tijgers. Ze kunnen met zoveel kracht bijten... dat ze met die dolken van hoektanden die ik eerder heb laten zien... in staat zijn de schedel van hun prooi in no time te doorboren. Zo'n prooi heeft werkelijk geen idee wat hem overkomt. En is vaak, pam op slagdood. En dat is een groot verschil met bijvoorbeeld leeuwen die hun prooien vaak oh, in de keel bijten en deze proberen te verstikken. Dat kost tijd. Het duurt dan langer voor de prooien dood zijn. Het verschil tussen leeuwen en jaguars is dan ook dit. Leeuwen leven en jagen in een troep en kunnen elkaar helpen en ondersteunen. Een jaguar leeft en jaagt alleen. En daarom is het van het grootste belang dat een jaguar zijn prooi zo snel mogelijk doodt. Zodat hij niet per ongeluk zelf gewond kan raken als zo'n prooi terugvecht voor zijn leven. Want geloof me, dat doen ze.